Zo. Naar de wasstraat. Mijn ja, nee, auto het. is echt heel vies. Hij nee, is echt vies. En hij heeft een week onder een boom gestaan. Ja, en ik ben drie weken ook uh, weg geweest. Dus, uh, en ik ook een weekje, twee weekjes. Lekker. Het is alweer een tijd geleden dat we iets hebben opgenomen. Ja. En vandaag is het 4 mei. En 4 mei is dodenherdenking. Morgen is het bevrijdingsdag. Niet vergeten. Ik en... weet dat jullie dit pas later zien. Maar... Ja, op het moment dat jullie dit zien is het dat natuurlijk al lang niet meer. Um, maar het is wel een mooi moment om, uh, vind ik altijd, ik denk dan altijd eventjes aan hoe kan het toch dat er toen zo'n slachting heeft plaatsgevonden. En dat is, aan de ene kant komt dat doordat we hier alles registreerden van iedereen. Ja. Dus er was heel makkelijk te achterhalen wie er, nou ja, niet voldeed aan het ideaalbeeld. Dat was in het geval van de Tweede Wereldoorlog waren dat Joden. Um, wie weet wat het volgend jaar is. Ja. Dus ik ben altijd wat huiverig voor die uh, voor registratie van alles. En dit is altijd een goed moment om er even bij stil te staan. Van, is het nou eigenlijk wel allemaal nodig om alles van iedereen altijd maar op te slaan? Ja. En te weten en uh, van wat heb je daar nou eigenlijk aan? Van waarom, zou je dat, waarom zou je dat willen zou ja, dus je? vooral dat is dat is echt een hele belangrijke vraag die je ook moet stellen. Ik probeer hem zelf ook te stellen. Om te zien van ja waarom waarom wil je waarom zou ik dit zo gratis uitgeven, waarom zou ik vertellen dat ik dat ik dit aan het doen ben, weet je wel. Kijk, en het mooie is een heleboel mensen die denken nu van, nou. Ik vind het heel fijn om dat te delen met mijn ouders, met mijn vrienden, met mijn collega's over Facebook of over Twitter. Maar er zijn delen. ook een heleboel andere gegevens die je weggeeft elke keer als je oh, iets okay, koopt. Ja, ja. Ja, ja, gewoon dus, uh, hallo ik ben hier of ik, heb, uh, ik heb ben uit zwemmen geweest met mijn nichtje of wat ook. En dat, is, uh, dat zijn ook allemaal dingen die door derden worden opgeslagen. Ja. En dat maak je inderdaad en ook toegankelijk zijn voor overheden ja want geloof me en dat is welk bedrijf was dat nou die had pas geleden gezegd van jongens uh, we kunnen niet anders dan alle gegevens die jij bij ons parkeert dat moeten wij afgeven aan, aan de overheid Nee, dat is niet alleen dropbox dat, was dat nee dat is gewoon zo ja dat, dat moet elk bedrijf el, iedereen die data Bewaard. Als een heel veel de Amerikaanse overheid jou of hun vraagt van geef dat en hun servers staan in Amerika, dan moeten ze dat. Ja. Volgens mij is dat in Nederland ook een beetje zo. In Nederland is het zelfs zo dat uh, internetproviders alles moeten opslaan wat jij hebt. Uh, ja, het gaat uh, over wat gebracht, jij he? doet. Het gaat over gedrag, dus we hebben daar niet meer over wat Facebook zeg maar dat ze jouw foto's opslaan, maar dat ze weten welke websites jij bezoekt, wat voor vragen jij stelt aan Google, ja. uh, welke mailtjes jij stuurt, aan wie, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is mogelijk nog veel enger. Ja, dat weten ze, alles wordt opgeslagen, maar wat helemaal eng is daaraan is van, kijk, het is op zich niet eng als je denkt van uh, de overheid, daar werken allemaal intelligente mensen die voorzichtig omgaan met dit soort informatie, ja. maar helaas, er werken niet alleen maar peets bij de overheid. De <lacht> oh ja. werken Dat ook. Weet de helft niet. De werken ook <lacht> drop dropouts die de AVO niet hebben afgemaakt en. Uh, uh, die niks anders konden doen dan een van een kutbaantje en dus maar smeren zijn geworden en ik dan uh, iets met internet ja, ja. maar uh, dat soort figuren loopt daar ook rond en ja ik zou niet zomaar al mijn data alles aan iedereen willen uh, uh, toevertrouwen en sterker nog er is ook al bekend dat er enorm veel misbruik wordt gemaakt door opsporingsambtenaren dat zijn mm -hmm. over het al mijn agenten ja. uh, die uh, te pas en te onpas uh, uh, vragen om gegevens in te zien van, uh, van andere mensen. En daar hoeft dus helemaal geen uh, rechter meer aan te pas te komen. Dus het is, iets, het is geen huiszoeking. Nee. Terwijl er veel meer data natuurlijk in staat in jouw internetgebruik dan wat je in huis kan vinden. Het ja. is best, uh, best ernstig. Ja, en er zijn ook bedrijven die, uh, voordat je bijvoorbeeld wordt aangenomen, vragen of ze... Jouw sociale gegevens mogen inzien. Ja, dat, zegt achter, en dat En dan denk je zo van, nou prima, je mag mijn Facebook-account, mag je gewoon. Uh, ik word misschien geen vriendjes met je, maar bekijk het maar. Maar dat is echt zo van nee, we willen jouw wachtwoord hebben. Ja. En uh, als je die niet geeft, nou dan wil, je, dan wil je waarschijnlijk die baan helemaal niet. Of dan heb je wat te verbergen. Nou ja, maar dan wil je inderdaad die baan niet. Ik zou nooit bij zo'n bedrijf gaan werken, stel je voor zeg. Nee, maar. Dat maar dat is inderdaad een trend in Amerika, ja, is ja. dat. Dat vind ik echt bizar. Hoe kan je dat nou weer? Waarom, waarom willen ze dat eigenlijk? Weet jij dat? Uh, nou ja, ze willen het simpelweg omdat, uh, omdat ze bijvoorbeeld het opvragen van uh, legal gegevens, dus uh, wat wij hier uh, uh, brief van goedkeuring noemen, hè, wat je bij, uh, de, bij je gemeente kan opvragen. Dan kijken ja. je of je een record hebt. Uh, dat kost allemaal geld. Ja. Uh, er zijn nou ook allemaal bedrijven die er rijk van willen worden. En dus willen ze het zelf doen en willen ze kijken wat jouw geloofsovertuiging is. En niet zozeer religieus, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, zeg maar, uh, van wat voor uh, vlees jij gesneden bent. Nee? Ik vind het echt. En dat is, dat is heel erg. Raar. Het, het, is, het is naar. Het is een beetje uh, de, ja, de human resource uh, maffia. Ja, dus waar, waar het, op, het objectificeren van, van, van, van, van, van mensen ja. en ik denk dus zodra dat gebeurt, zodra mensen niet meer als mensen worden gezien maar als hoopjes gegeven met gegevens met gedrag, ja. dan loopt het echt mis en dat gevaar is heel reëel bij overheden, maar ook bij hele ook grote bij bedrijven. bedrijven. Ja. Ja. Nou, juist bij bedrijven, je ziet het nu. Ja. Toevallig ben ik nu een boek aan het lezen over de FBI en over met name over. Uh, oh, jongens. Zo. Uh, met name over Hoover. De, uh, een van de langzittende directeuren en oprichter van de uh, van, uh, FBI. Ik geloof dat ja. het Hoover was hoor. Uh, maar die, uh, die schrijft daar dus, uh, of daar hebben ze het dus over, hoe dat is ontstaan. En dat was destijds oh ging het over. Uh, Mensen die uh, uh, Rusland, uit Rusland kwamen, communisten eigenlijk. Die moesten achterna gezeten worden. En er werd ook heel veel registratie gedaan. Van, van welke club jij, die ben je Mensen met. uit Rusland, mensen die, die, die, die links waren. Precies, ja. En of waarvan verdacht werd dat, ja, dat ja. Was echt een hekse En dat, ja. daar werden enorme bestanden van bijgehouden. Echt miljoenen bestanden. En de bedoeling was dan, nou ja goed. Het, destijds was de bedoeling van, nou we willen... Zodra de shit hits the fan, willen wij mensen, ambas, kunnen oppakken. Ja. Dat was het doel. En dat was het defensief gedrag. Maar het is heel erg raar. Heel ja, ik, raar, las, raar, ik las raar, een, raar. een. En die smoesen die worden telkens doorzichtiger. Ik las ergens een tweet of zo. Van dat we. Of een artikel. Nou, het was wel een beetje een. Hoe uh, heet uh, het? Nou ja. Er stond iets van. Dit is. Is dit niet eigenlijk, leven we niet eigenlijk in een maatschappij die Stalin heel graag wilde hebben? Dat hij zo'n enorme controle kon uitoefenen? Ja. Eigenlijk is het wel het ja. apparaat wat we hebben neergezet is het apparaat wat Stalin wilde hebben. Ja, en dat, daar, dat is iets wat, wat wij ook uh, moeten realiseren. Is dat misschien dat wij nu zelf denken, ja maar de toepassing van... ...wat er nu allemaal gebouwd wordt, dat is onschuldig... ...of dat, is, dat kunnen wij controleren. En vergis je niet, er hoeft maar iets heel kleins te gebeuren. Denk aan een 9-11 of denk aan een hele grote aanslag... ...of een beweging of een oorlog of wat ook. Waardoor plotseling dat soort onschuldige maatregelen... ...heel erg krachtig kunnen zijn. En ook heel erg een, uh, ja, mensen onheus kunnen bejegenen. Ja, of dat ineens een bepaald soort gedrag van iemand niet meer... Uh, ja, niet meer acceptabel is. is. Ja, het beste, ja, ja, ja. Ja, ja. Goed. Maar het is zeker heel fijn dat je daar ook bij stil wil staan. Ja hoor. Het is echt, uh, ja, dat dat dat zijn mensen best. die echt dood zijn gegaan om de vrijheden die wij hebben verworven om, om dat te verdedigen. En dat is, ja, dat is erg belangrijk. Ik... Uh, ik heb trouwens, uh, om maar totaal iets anders eventjes uh, ja, mooi. Uh, aan te snijden. Ik heb in mijn vakantie ben ik naar het uh, Content uh, Café geweest. Oké. Okay. En dat, uh, dat klinkt als een uh, gezellig buurthuis <laughs> met veel bier. Ja. Yeah. Uh, klopt ook een klein beetje, maar het is een soort van bewegend kermis of circus. Uh, waarin uh, content nerds zoals ik, maar ook een heleboel copywriters en uh, producenten, et cetera, uh, bij elkaar komen op een willekeurige locatie. Dit keer was het in Hilversum hebben wij gesproken, of hebben een aantal mensen van uh, de omroepen, hebben daar gesproken. En hebben gesproken over uh, uh, ja, alle uitdagingen die zij... oké oh, dag kinderen. Ja. Uh, wat voor uitdagingen zij hebben. Uh, en op wat voor enorme goudmijn die mensen, uh, zeg maar, onze publieke omroep eigenlijk zit. Ja. Want die hebben televisie sinds, uh, nou, we, hoe werd het, midden deze eeuw. Tot aan... Nou, nu. Ja. En dat is allemaal waardevolle content. En uh, ze, Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kijk misschien op uitzending gemist, kijk ik iets terug. Maar dan houdt het wel een beetje op. Maar het is niet dat ik uh, de film van Oma Willem, de uh, hele serie nog eens terug wil zien of wat ook. Nee. Uh, maar dat is ook niet echt een behoefte die ja, getriggerd wordt. Hè. Is, uh, en uh, Wat uh, zij dus willen doen, zij willen al dat... Al die historie die er is, willen ze ook beschikbaar stellen. Omdat het ook nog steeds relevant kan zijn. Dat is echt heel goed. Wat een en mooi daar, idee. Alleen dan worstelen ze met een belangrijk probleem. En dat is metadata. Of twee, eigen, twee belangrijke problemen. Eén is rechten, nou, daar hebben we het al, hè, de, de eigenaarschap. Daar hebben ja. we het al een paar keer over gehad. Maar de andere is vooral metadata, namelijk, want je hebt films en radio's en zo. Dat is niet een plaatje waar je kan zeggen, nou, dat is een plaatje met truus erop, en et cetera. Nee, dat is een enorme lange serie van plaatjes waarin enorm veel gebeurtenissen in zitten. Dus als je kijkt naar uh, film van oma Willem, stel dat je nou die ene aflevering wil zien waarin Pieke Dassen wordt gekust op zijn voorhoofd door uh, uh, door oma Willem. Ja. ja, dat wil je eigenlijk kunnen zoeken. Je wil kunnen zoeken op Pieke Dassen, zoen, voorhoofd, oma Willem. Ja. En dan wil je iets kunnen vinden. Maar dat is dus niet vastgelegd. Nee, nee, nee. Dus dat moet nu gebeuren. Ja, eigenlijk wel ja. ja. En, maar dat, geldt, dat is een probleem wat dus geldt voor een heleboel televisie of, uh, of streaming media, maar ook voor een heleboel tekst uh, die nog niet is opsleuteld. En dat ja. uh, Zij proberen dat dus op te lossen door dat. En, uh, uh, excuseer deze term, door gamification daartoe te passen, okay. dus door, dingen, door het leuk te maken om uh, dingen te beschrijven. Dus dan hoeven ze geen mensen daarvoor te betalen. Dat dus clean. dat andere mensen dat gaan doen. Ja. Dus crowdsourcen en gamification. Ja. Dus burgers. Dat is hip. Ja. Ja. Ja, het kan werken, ja. ja. En het raar is dat mensen doen dat dus ook graag. Dus mensen ja. doen daar graag aan mee. Ja, wij hebben dat nog niet gemerkt hè? Dat, we, dat de wasstraat wordt. Nee, uh, maar je hebt daar ook wel echt een hele grote kritieke massa voor nodig. En die hebben wij niet. Nee. Maar als er iemand iets wil, ja. het is gratis! Ja, ja, ja. Je kan er alles dat mee doen wat je wil. Behalve ja. geld verdienen. Mag dat niet, nee? Jawel, als wij maar een bescheiden oh, ja, bijdrage krijgen. Ja, ja, ja, ja. Bescheiden bedoelen we het meer het over grote deel. We ja, nee, hebben ja, de een non-commercial license hè? Ja, we hebben even kijken, Creative Commons, Share-alike. Dus dat betekent dat die licentie ook door.. Dus, hetgeen wat je ervan maakt, dat heeft oh, we de, dus echt de meest restrictieve Creative Commons hebben. We. Uh, ja, maar die okay. kunnen we wel verder openzetten, hoor. Dat maakt mij niet uit. Hoor. Zeg maar, ik. Uh... Ik begin te neigen naar een public domain licentie. Oh, echt helemaal opengooien? Ja, hoor. Nice. Want het is ook wel. Wat ik, waar ik ook achter kom, mm -hmm. is dat. Uh, of wat zag ik laatst, dat was een heel interessante uh, infographic. En dat ging over boeken die uitgegeven worden. Ja. En het blijkt dat boeken van voor 1930 worden heel veel uitgegeven. Dus mm. oude klassiekers worden heel veel uitgegeven. Ja. En van 1930 tot nu wordt er bijna niks uitgegeven. Alleen maar uh, debuten en bestsellers. Oh, Oké, okay. Om omdat... En dus, omdat die rechter er zijn. En dus het idee is ah. dat, met, dat je de rechten, dat de rechten jou beschermen en dat je door rechten geld kunt verdienen. Maar het probleem is dat de rechten jou eigenlijk obscuur maken. Ja. Dat niemand jouw dingen ooit te zien krijgt omdat niemand er wat mee mag. Ja, ja. ja en de dat de oude... is best een interessant gegeven. Maar, dus... en dan moet ik ook eerlijk zijn, want ik ben dus ook zo'n uh, producent. Die zegt van ja. Ik zou dolgraag jouw foto wil gebruiken. Maar in alle eerlijkheid, ik wil helemaal niet al die romslomp eromheen. Ik wil alleen maar bezig zijn met creatieve dingen. En als ik dan uh, allerlei rechten moet gaan afkopen voor, om iets uh, te kunnen publiceren. Als je dan denkt over andermans materiaal gebruiken. Ja, dan moet ik dus ook uh, jou in de credit zetten. En moet, Hoe moet nou, dat dan, precies. et cetera? Dus je ziet dat, als, ja. als ik foto's zoek voor uh, presentaties. Uh, dan doe ik dat altijd in de... Creative Commons afdeling van Flickr. Daar ja. kan je specifiek aanvinken van ik wil alleen daar zoeken naar foto's. Want Anders zit je gewoon in gedoe. Ja precies ja. ja. Ik had bijvoorbeeld er is één briljante foto die uh, Luke Robleski heeft gemaakt van uh, een vrouw die tussen allemaal devices ligt. Dat is ja, gewoon ja, ja. de foto om te laten zien van we houden van al die nieuwe apparaten die ja, we hebben, ja. al die nieuwe briljante gadgets. Foto, ja. Die zit niet creative Commons, dus daar heb ik hem expliciet moeten vragen. Via Twitter dan, ik kreeg ook direct antwoord van, mag ik die foto gebruiken in een presentatie? Anders mag het eigenlijk niet. Of, nee, of kan je er gelul mee krijgen? Ja. Dus dat... Uh... En stelde hij daar nog voorwaarden omheen? Hij nou, zei ja, alleen uh, geef me credit. Okay. Link, een link naar de ja. originele foto. Ja. ja, maar ik dacht ook nog, als we dat voor de wasstraat moeten doen, moeten we het op zijn minst watermarken. Maar toen bedacht ik ja, wij zijn constant in beeld. Ja. Onze stemmen zijn bezig, dus ja, ja. watermarken het waar we bij zitten. Ja, en als ik het watermark, dan wil, dan wil niemand het gebruiken. Je wil nee, nou weer een watermark van iemand anders in ja, zo'n project. Ja. Ja. Dus ik begin steeds meer, voor, eigenlijk voor bijna alles wat ik doe. Helemaal public domain. En public domain. Dat, dat komt natuurlijk ook een groot deel van wat ik doe. Uh, zitten in uh, het proberen op te leiden van mensen. Ik ja. probeer kennis over te dragen. Precies. En, nou, als je kennis overdracht niet in public domain doet, wat, wat, wat is het dan? Ja. Want ik doe dat niet omdat ik er heel erg rijk van wil worden. Ik doe het omdat ik, ik vind een hoop dat, dat met andere mensen er wat uh, toffe dingen mee gaan doen. Ja, ja. Ja, dat is... Uh, en, en bovendien is het ook zo van je visitekaartje. Het enige, wat, enige nadeel van public domain, of van sowieso een open licentie, is dat je op een gegeven moment ook materiaal waar je zelf eigenlijk niet meer zo achter staat... Ja. Dat je daar meer mee geconfronteerd wordt. Ja. Maar ik heb daar overigens wel vrede mee hoor. Ik heb, uh, maar ja, materiaal waar je niet meer achter staat, kan je natuurlijk wel offline halen. Maar andere mensen kunnen er al wat mee gedaan hebben. Maar Precies, dat geldt ja. ook voor ja. alle CC-content natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Voor alle content, alle content die je ooit ik bedoel, hebt Ik Veel mensen produceert. kunnen het ook gewoon zonder toestemming doen? Ja, natuurlijk. Sterker, dat doen ze ook wel. Terwijl jij straks even afrekent. Ja, jij moet even hier. Ga ik uh, even de camera eraf halen. Want we weer, zijn weer zo stom geweest om hem buiten op te hangen. Even kijken hoor, hoe we dat gaan doen. Ik ga nu alvast eruit. Zo. Hoe doen we dat? Op deze manier? Oh jongens. Deze moet ook nog gaan Oh ja, daarom deden we dat niet. Ja. <laughs> Oké, okay, hoe dus gaat hij liggen? Ja, yep, dankjewel. Kijk, Daar ben ik weer. Zo. Oké. Okay. Oh, die meneer die zit ook even zijn antenne plat. Dat ja, antenne eraf. Ja, die van ons is er, denk ik, afgewassen een vorige keer. Oh, echt waar? Ja. Oh. Goedendag. Mag ik uh, het polispakket, alsjeblieft? Het polispakket, ja, dat mag. 13.50. En die wil ik pinnen, alsjeblieft. Bonnetje, leg even hierin. Oké, dankjewel. Dankjewel. Doei. Geen bekende gezichten deze keer? Nee. Geen angstige blikken? Nee inderdaad nog niet, deze mensen weten niet beter. Oké. Okay. Hier is ze vrij. <laughs> Het blijft grappig. Ja precies, ja. Uh, feedback time. Ja, inderdaad. Ja, dat is uh... een tijd geleden. Ja, dat is best lang geleden. Ik heb uh, positieve feedback gekregen van... Uh, uh, Steven Hay en zijn vrouw. Dat was erg leuk. Ik was oh, van top. het weekend in Leeuwarden en uh, nou, die vonden het leuk om naar te kijken. Ah. Dat was leuk om te horen natuurlijk. En dat onverwachte kijkers, of uh, dat wist je al dat ze keken? Uh, nee, dat wist ik niet. Daar heb, ik, daar heb ik ook van, omdat wij natuurlijk ook ons eigen promotieteampje hebben. Ja. Ik geloof dat, dat een paar mensen van Mirebo daar ook van zijn. En dan oh. dus pas geleden sprak ik iemand in zo'n, oh ja nee, ik heb je gezien in de Wasstraat geloof ik. Ik zei zo hé, hoe kan dat? Ik heb helemaal geen auto. Oh, de ah! Vakantie, sorry. Ja, ja. <lacht> Wat grappig. Dus die, hadden, die hebben ons ook gezien. Dus ik, Hallo nieuwe mensen. Ja. Dus maar dat is wel heel erg tof. Ik merk ja. ook uh, inderdaad precies wat jij net zei. Van hoe langer je ermee bezig bent, hoe, uh, hoe meer het ook een soort van ding wordt waar mensen uh, ja, gewend aan raken en ook weten ze van oh, dat ja, bestaat. Ze hebben het in heel veel een keertje gezien. Eens ja. een keer, ja. De kik is altijd al mis of niet? Nou, die ja, die vindt het wel weer tof, ja. ja Kijk die jouw afleveringen. Nee, die vond het wel... Oh, ga je weer door de was staan? Ja. Oké. Okay. Ja, nee, dat maar... ga ik hem vanavond vertellen dat ik weer door de bus ben gegaan. En dan wordt het wel weer... Uh... Ah, dan gaat ze weer staan. gaat ze een beetje... Zo een beetje gruwelen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hey, en, uh, had jij nog uh, iets gehoord over... Uh, geen samenvatting? Vorig hebben natuurlijk het experiment gedaan, geen samenvatting, maar fragmenten. Uh, ik hoorde wel van iemand die dat uh, <lacht> iemand die dat theoretisch een goed idee vond. Ja. Uh, omdat hij zelf weinig tijd heeft om er echt naar uh, om, om echt te kijken. Uh -huh. Maar ik weet eigenlijk niet of hij er gebruik van gaat maken. Wat nou, ik had hem al als experiment had ik hem weggelaten, de samenvatting. Dus dat je alleen maar hé, precies kon kiezen wat je interesseert. Ja. Maar ik heb de neiging om ook de samenvatting er toch maar bij te zetten. Ja. Maar dat is toch uh, dat is een beetje onze teaser. Nou ja, ja, oké. Okay. Maar ik vond het, nou, de korte stukjes vond ik ook echt wel handig. Ja, precies. Ja, ja Nee, ze blijven, ze blijven allemaal. Oké. Okay. Dus, uh, maar die uh, Misschien moet ik ook wel wat collega's erbij betrekken om het uh, werk te doen. <laughs> dat, is ja, gebeuren, nou ja, dat zou dus <laughs> wel tof zijn, ja, waarom niet? Dat is ook maar onze site designen dan. Oh ja, inderdaad. Ja. <laughs> Want het is een heel goed basic design. Nou, dat kan echt wel uh, dat kan echt wel heel wat aan verbeteren. <laughs> usability meneer, er even naar kijken. Ja. Ik geloof wel, Oh, nu hebben we de linker, dus. En de ja, dat is een andere. Met een enorme jetstream. zou de motorkap weer in duiken, oh, ja. ja hoor. Ja, goed. <laughs> en de ster die hangt er ook uh, treurig bij. Oh waar je door het ramen. Yeah. <laughs> Lekkie zoeken. Dat ja, valt wel mee. Geen hele grote auto's uh, vandaag. Nee, en niet zo heel erg druk ook. Nee. Oh. Ik zitten hem even buiten neer hoor. Ja. Trouwens, we moeten wel iets doen aan dit weer hoor, maar dit is nog een beetje troosteloos. Ja, men. Ja. Het systeem. Ja, precies ja. <laughs> en even resetten. Kom op. <laughs> Alright, right. Dan gaan we weer een dansje doen. Ontkoppelen. Oh, Daar ligt hij. Ongeveer. Even testen of we nog bestaan qua audio. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja. ja, fantastisch. Alright. Oh. Even niet botsen hoor. Nee. Zo. Ja, nu mag het weer. Ja, nu mag het weer. Oh, nee toch niet. Wow. Ja. ja. Ja. Dus. Uh, ik las. We, het, we hebben het een tijdje geleden hebben het gehad over uh, dat telefoonaanbieders, mobiele telefoonaanbieders, dat die zo verschrikkelijk slecht zijn. Ja. En dat die uh, niet bezig zijn met ons de diensten te leveren die we willen hebben, mm -hmm. maar alleen maar bezig zijn met... ...gigantische winstmarges behalen. Ja. Um, en zo min mogelijk daarvoor doen. Precies, ja. ja. Dus in plaats van kijken van wat willen mensen... ...we maken het zo duur mogelijk om... Uh, ...dat is wat ze... ...ze dus maken het nu zo duur mogelijk om die dingen die mensen nu eenmaal willen... ...om die dan te kunnen gebruiken. Ja. Um, en nu zag ik vandaag ineens een tweet dat uh, Robert Gaal een nieuw bedrijf is begonnen. Wat een, uh, ik weet niet precies hoe hij het gaat doen, maar het wordt een, uh, een concurrent van mobiele telefoonaanbieders. Oh? Echt heel erg veelbelovend. Ik kijk hier heel erg naar uit. Het is fantastisch nieuws. Oké, okay, en, en hoe is dat anders? Want uh, Robert Gaal, dat is, uh, dat is iemand uh, waar je kwaliteit van mag verwachten? Of? Uh, het is wel een slim, uh, slimme kerel. Uh, wat ik, uh, tenminste, uh, hij ziet uh, kansen. Hij heeft ooit eens een, al een start-up gehad. En volgens mij... Uh, hij snapt hoe, hoe het in elkaar zit. En hij wil ook... Wat, wat hij echt in die, in die Mission statement van ze schrijft is dat ze gewoon ze willen goede diensten bieden. Ze willen ja. gewoon doen wat wat mensen willen. Ja, precies. Wat ja. willen ze aanbieden? Bijvoorbeeld uh, nul, uh, nul belminuten, maar wel ongelimiteerd internet. Gewoon, gewoon, dat is eigenlijk dat is het eigenlijk. Ah, okay. wat, hij ook, wat inderdaad ook zo is, ik dat zat op laatst zat ik met uh, Katrien die wilde een nieuwe telefoon. Ja. Uh, de oude iPhone was echt, echt verouderd en die wilde nu een nieuwe iPhone. Mm -hmm. En toen gingen we eens kijken van hoe dat dan zat en dat was dan gewoon bij T-Mobile waar ze al zat, wilden we het abonnement eigenlijk verlengen of wilden zij dan? Zij wilde het abonnement verlengen. Ja dat was moeilijk van hoe dat dan moet en dan had ze op een gegeven moment als je een nieuw abonnement aanvroeg met 200 belminuten dan moest je 140 euro betalen voor de telefoon of zo. Ja, ja. als je haar uh, contract verlengde met 200 belminuten dan was het duurder dan ja. als je een nieuw contract nam ja. echt volkomen Willekeurige, of niet eens zozeer willekeurige, duidelijk allemaal rare dingetjes die net afwijken. Ja, die ja, er ja. alleen maar op gericht zijn. Dat je zoveel mogelijk geld bij hun achterlaat. En dat je zo min mogelijk diensten van ze afneemt. Ja. zoveel mogelijk geld. Echt gewoon. Hey, dat, is, dat, dat is bij allemaal hè. Dus ja. dit is, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Maar de vorige, een van de vorige keren had ik er ook over. Want ik wilde dat ook. Ja. Ik heb uiteindelijk heb ik een genomen. Ja, ja, ja. Want het is inderdaad, op een, gegeven, op een gegeven moment, dat is een jaar of zo geleden, hebben alle, dus helemaal niet afgesproken met oh, sorry, helemaal niet afgesproken met elkaar, nee. uh, hebben ze met z'n allen de voorwaarden veranderd. En dat betekent, internet is niet meer zonder limiet. En, uh, ja, en dus, dus gaan gaan het mooie eraan is gaat het nog betalen. wel, ze noemen het wel nog ongelimiteerd. Uh, noemen ze het ongelimiteerd internet en dan kijk je wat het betekent en dan betekent het dat het niet ongelimiteerd, is. nee precies is. of ongelimiteerd als je bijvoorbeeld wow, vijf tiers, hoe kunnen ja, die mensen is zelf absurd. leven? Het is Overigens, als wij het mis hebben, want het kan heel goed, hè? Het kan heel goed zijn dat er ergens eh, dat we het verkeerd hebben begrepen of zo. Laat het ons alsje, alsjeblieft weten. Oh ja, ja laat het ons weten. Want wij zijn ook maar mensen, maar we hebben wat wij zien is, of wat ik in nou val zag, is van ja, dus als ik ongelimiteerd internet wil hebben, dat betekent dat ik een abonnement met 9 miljard belminuten moet afnemen. En dat is een beetje die triple play-achtige houding, weet je wel. Dus als je, oh je wilt bellen, weet je wat, dat is veel goedkoper als je ook televisie en internet afneemt. Nee, ik wil bellen. En zo goedkoop mogelijk AUB. Echt? Maar goed. Dat, is, dat krijg je als bedrijven niet bezig zijn met diensten verlenen... maar als ze bezig zijn met geld verdienen. En, dus als als en eigenlijk wat ze doen is ze koppelen zo'n beetje de, de, de werkwijze van Google... Hè, die openlijk eigenlijk zegt van jij bent het product... en we verdienen ons geld met advertenties. Precies. Dat koppelen ze aan een betaalmethode. Dus dat is twee keer kut voor de consument. Ja. Dus ze doen van alles met jouw gegevens... Uh, en je mag er nog voor betalen. En hoor. je moet er ook nog heel veel voor betalen. <laughs> Klote bedrijven. Uh, ja, dat, is echt, dat is ja, ja, echt... Let op hoor. Je kan, uh, je kan de, uh, de droefviolen kan je al uit het vet halen. Want Binnenkort wordt een heel zielig liedje gespeeld over uh, de, uh, de uh, uh, communicatiesector. Uh, Omdat alles veel minder wordt en dat ze minder verdienen. Bla, bla, bla. En dat het allemaal maar uh, moeilijk en uh, et cetera is. laatst sprak ook weer iemand over de boeken in Nederland. En, dat, uh, en wat die zei was, nee, de boeken in Nederland worden alleen maar op papier uitgebracht. Ja. Omdat de uh, uitgevers bang zijn dat er hetzelfde gebeurt als met de muziekindustrie. Ik dacht, hetzelfde gebeurt met de muziekindustrie. Je bedoelt dat ze enorm dat ze succesvol worden? meer en dat verdienen iedereen... dan ja. ooit? Dat willen de boekuitgevers niet? Yes. Wauw. Nee, nee we, dat moet getemperd worden. Dat moet gecoördineerd worden. Nederlandse e-books. E als je ze al kan krijgen, kan je alleen maar met DRM krijgen. Oh jongens. En da dat is wel mooi. In Amerika begint nu een uh, kentering daarin te komen. Waarin uitgevers uh, inzien dat ze DRM-vrije boeken moeten gaan geven als ze onafhankelijk willen blijven van Amazon en uh, ja. Apple. Ja. Want op dit moment is, uh, heeft Amazon heeft zich in zo'n positie weten te manoeuvreren dat ze uh, monopolist zijn. Dus je kan alleen maar bij Amazon boeken kopen zo ongeveer. Ja. En ik weet even niet meer hoe dat heet, dat is ook mono nog iets, dat hm. zij de enige afnemer zijn. Ja. Dus en dat niet... zij dus heel veel invloed hebben over hoeveel geld ze een precies. schrijver krijgt. Dus zijn nu, wat ze nu aan het doen zijn, is ze door extreem lage prijzen zijn ze elke concurrent aan het weg uh, concurreren. Dus je ja. kan gewoon niet meer er tegenop. Ja. Zodra ze dat voor elkaar hebben, zodat er geen concurrenten meer zijn die boeken verkopen, zijn ze de enige die boeken afnemen en dan kunnen ze gaan eisen, eis gaan stellen bij de uitgevers. Ja. En dat komt doordat zij een goed DRM-systeem uh, aanboden, iets waar de uitgevers, wat de uitgevers eisten. Ze hebben het zichzelf in de voet ja. geschoten, serieus. Ja. En ik denk ook uh, dat dat, want ik denk dat ze ook merken dat uh, met de komst van wat andere devices, dat, ze dan, uh, dat er mensen eigenlijk ook op al hun platformen willen ze al hun media kunnen bekijken. En dat kan met Amazon niet. Nou ja, wat Amazon wel doet, is dat ze. ze Kindle app zetten ja. ze op ja. uh, zo ongeveer voor elk platform brengen ze die uit. Dat app. trouwens een briljante app, is hoor. Ja, dus maar ja op een heleboel gebieden in elk ja, eh, Amazon is aan de ene kant is het briljant en het is ja. prettig voor, voor mensen. Ik bedoel, het werkt super. Ja. Ik heb uh, laatst een, een. Ik heb één boek gekocht ooit via uh, Amazon. Uh, en dat las ik hmm. op mijn iPad. En toen zat ik daarna zat ik uh, in het vliegtuig en toen ging ik verder lezen op mijn uh, mobiel ja. en dat was gewoon gesynchroniseerd dat was... Maar je kan het niet delen. Ik kan niet zeggen briljante quote van. Daar ja, is dat niet Ik kan dat wel. Ja, met de quote zelf erbij en een link. Of niet? Nee. nee niet dat ik weet in elk geval. Ik, ik, wil dat, ik wil dat heel vaak doen. Zo, van, ben je iets aan het lezen? Dan, nou goed, ik heb een kindel, dus ik lees dan ook zo. Oh, dit is briljant, dus dat highlight je dan. Maar ja. ik heb nog geen mechanisme gevonden om ook echt de content, en die briljante quote, om die te tweeten. En hier dus in gaan. Oh ja, geweldig. terecht. Um, ja, dat kan trouwens wel met Readmail. Readmail, daar ben ik een grote fan van, daar lees ik allemaal boeken in. Ja. Uh, daar kan je inderdaad uh, stukjes tekst highlighten, uh, die, daar kan je reacties bij zetten. Mm -hmm. Ik vind dat echt nuttig. Uh, de mensen, je kan mensen volgen uh, via Readmail. Dus mensen die ook uh, uh, Readmail gebruiken, die kan je volgen als zij. Uh, bijvoorbeeld... Mag ik hier wel in? Ja. Uh, nee. Als zij interessante boeken nou ommetje maken uh, deze? Hier kan je wel langs inderdaad. Hier? Ja. ja grappig. En um, uh, dus dat, dat kan je. En dus als ik dan een boek aan het lezen ben, dan kan ik de reacties die andere mensen bij dat boek hebben geschreven, mm -hmm. kan ik lezen. Ja. Dat vind ik echt best wel een... Ja, dat is, dat is fijn ook dat voor, lees... toevoeging. Ja, dat is ook fijn voor de leesgroepen en zo. Ik weet nog dat had ik vroeger wel, dan leende ik een papieren boek van me, wat mijn vader ooit gelezen had. Mijn vader, dat was echt zo'n... Iemand die schreef in de kantlijn, schreef hij opmerkingen. Ja. En dat vond ik altijd leerzaam. In heel veel, bij sommige boeken dan zet hij echt wel slimme dingen zet hij erin. ja. ja. En wat ik echt zonde vind, hij heeft dat waarschijnlijk bij honderden boeken gedaan. En wat er nu gebeurt bij Readmail, is dat al mijn reacties, die worden ook weer bewaard. Oh, dus die zitten okay. in een database. Ja, precies. Ja. Je kan ze publiceren op een uh, Tumblr-blog of op, uh, via Twitter. Och. En wat daar dan ook weer grappig is, doordat je het kan publiceren, kan je het ook weer automatiseren. Kan je het... Uh, uh, opslaan in een eigen database en nou heb ik dus een database met uh, quotes uit boeken ja. en uh, mijn mening daarbij oké okay, ja dat is wel uh, dat is ik vind het nuttig ja dat is zeker nuttig dat is heel erg nuttig stel dat je nou inderdaad in de educatie zit dan kan je je kan dat gewoon voor je studenten kan je dat klaarleggen Oh, ja en uh, het had ik had het nuttig gevonden als die of het zou voor heel veel mensen nuttig zijn geweest als mijn vader als al die ja. Kribbeltjes van mijn vader, als die... Ik had hier helemaal niet mogen rijden volgens mij. Oh nee. Hmm. Nou ja. Oh, ja. Het ziet er wel goed uit. Ja. Stukjes van Ati, of sorry, uh, Ja. Als, uh, als al die dingetjes van mijn vader, als die verzameld waren. Dat gaat nu natuurlijk nooit gebeuren, nee. maar dat zou echt wel een waardevolle bron van uh, kennis zijn geweest. Wel leuk. Ja, al was het maar als een soort van archief. Heel, uh. Ja. Of iets doorzoekbaars. Ja, precies. Ja. Alles. Wat was dat ene tip ook alweer waar hij het over had? Dat is, ook, dat is ook iets wat ik me begin te realiseren. Ik had, toen ik mijn eerste digitale camera kocht... toen ging ik meteen op zoek naar een goede fotoprinter. Omdat voor mij bestond een foto alleen maar als hij van papier was. Ja, dat precies. Ik kon vasthouden. Ja. En tegenwoordig is ineens, uh, vind ik een foto pas echt als hij... Als hij op je blog staat. <laughs> ja. Als, als hij online staat, als ik hem kan delen, als ik er iets over kan vertellen en als mensen er naar kunnen kijken. Ja. En dat vertelde ik gisteren aan iemand in een restaurant, aan een collega. En die zei, ja maar een papieren foto kan je me nu toch laten zien? Ik zei, ja maar ik heb hem toch niet bij me. Ja precies ja. Maar ik kon, me wel, ik kon wel gisteren een foto laten zien van het pak wat ik aan had toen ik trouwde. Oh ja, ja, precies. Dat ja. komt ja. wel. Dus online begint echter te worden dan offline. En uh, zit hem dat dan echt in, alleen maar in de, de beschikbaarheid daarvan? Of? Uh, nee, ik denk wel of, of, of is dat, omdat dat gewoon, het, omdat het, is, het is het nieuwe het, tactiel, het, zeg maar. Uh, het is een nieuwe, uh, het bestaat de, meer. Ja. Het bestaat meer. Ja, precies. En, dus ja. een papieren ding bestaat één keer. Ja. En een digitaal ding bestaat zoveel keer als je wil. En overal. Ja, dus het, het is... Echter daardoor. Ja. Veel, veel keer echt. Ja, ik vind, ik vind het... Uh, ik kan me daar wel in vinden, maar die... Ik merk nog wel steeds dat... En het is een beetje de, de bibliothecaris uh, in me... Is dat, het, dat het nog te weinig... Weet je, je kan niet meer... De, de herinneringen die ik dan heb... Ik ben nogal nog nostalgisch aangelegd. <laughs> Weet je oh, dat was dat ene ding. En dan wil je het eigenlijk nu kunnen opzoeken. En nu kunnen laten zien het. Nu kunnen delen met mensen. En vooral dat delen, dat, daar moeten nog echt iets aan doen. En ja, zeker dat delen de... kan toch juist heel goed online. Ja, maar dat, dat impliceert ook dat de jeugdherinnering van, van radio, televisie, weet ik voor wat. Dat dat ook direct beschikbaar is. En je merkt dat het uh, grote, grote eigenaarschap. Eh, van eh, publieke omroepen of van eh, vroeger dieetteam weet je wel, ja. je dat, eh, dat zou je eigenlijk direct moeten kunnen laten zien. Dat is nu nog heel erg illegaal. Want iedereen eh, die zet maar het, op, zet het op YouTube. En, maar en, en, laatst vriend van mij die vroeg kan ik alle seizoenen van uh, uh, Dexter van je lenen? Die hadden we of we hadden een paar van op uh, op DVD? Ja. Tuurlijk. Maar ik had hem veel liever gewoon een linkje gestuurd. Wanneer, alsjeblieft. Ja, precies, ja. Want ik ben toen ook. Dat was een beetje suf. We gingen uit eten en. Uh, extreem veel gesopen die avond. En toen ah. heb ik die dvd's laten liggen. Ergens. Oeh. Dus ben ik ben kwijtgeraakt. Dus die heb ik niet nee. meer. Ja. <laughs> maar als ik hem een linkje had gestuurd. dan nou had hij het gewoon kunnen ophalen. Dan nou, hadden we het gewoon. Ja. Allebei en jij, en nog. Jij ook ook ja. nog, ja. ja. Ja, nou ik ben wel. Uh, ik, ik begin steeds minder waarde te hechten aan fysieke dingen, daardoor. Nee, ja precies, ja. En veel meer waarde te hechten. Ik, zou, ik zoek, wil nu een nieuwe camera, maar ik wil eigenlijk helemaal geen nieuwe camera. Ik wil dat mijn iPhone de foto's kan maken die ik wil maken, maar dat kan die niet. Nee. Dus dan moet ik een nieuw hardware ding gaan maken. Maar ik wil, eigenlijk wil ik als enige hardware ding, en eigenlijk misschien zelfs ook wel, zou ik dat als vervanging van mijn portemonnee ook wel willen hebben, gewoon mijn telefoon. Dus helemaal dat dat het enige is wat ik nog op zak heb. Ja. ja voor, voor geld zou ik het niet willen. Ik merk dat geld veel minder lekker stroomt als ik het als ik in een pakketje in mijn broekzak heb. In plaats van dan, uh, pinnen of uh, creditcards of wat dan ook. Dan, uh, dat is maar, maar goed, dat is dan ook een, eindig, een eindige resource. Hè? resource hè? Maar okay. je bent, met de camera kan je gewoon oneindig foto's maken en dat is prima. Dat is, ja. dat is heel prettig en je wilt dat het ook oneindig is en ja. direct op alle plekken tegelijkertijd is. Maar dat kan met geld niet. Ja. En ik merk met eindige resources dat het daar dan wel, dat is trouwens natuurlijk ook totaal uh, achterhaald, dat ge, geld uh, eindig is. Maar misschien moeten we dat uh, met onze werkgever opnemen. <lacht> ja, doe er wat aan. <lacht> ja. Ja. nog wel eens last van ja, dat, het eind van de maand. Ja, precies. Ja. Dat maandelijkse gebeuren, dat uh, is helemaal achterhaald. Streaming money, dat is, dat is, ja, dat, precies. Dat is de nieuwe nieuwe. Dat ja. is de echte. Maar dus, ja, je merkt dat daar dan... En dat is, daarom is het ook absurd dat die... Uh, wat, wat de telecompartijen nu ook doen is... Ze maken het beschikbaar zijn van alles maken ze ook beperkt maken ze en uh, op dit moment is dus ook echt een, een schaars goed ja waardoor mensen zuinig gaan internetten ja. Ja, als je kijkt hoeveel internet ik nu als ik niet thuis ben het is wel eens in de trein en dan zit ik ook geen uh, gigantische websites te bezoeken want websites zijn tegenwoordig minimaal 1 mb ja. dat is ook wel bizar is dat ja Idioot groot. Geen enkele reden om websites van 1 en B te maken, maar goed, het gebeurt. En uh, die zijn gewoon kloten om te bezoeken met de 3G-verbinding die, uh, ja. die is aangesmeerd door de oplichters <lacht> Ja, ja is, Robert uh, Gaal. Ik ben maar... heel benieuwd wat het gaat worden. Ja, inderdaad. Uh, no pressure, maar uh, we ja, wassen de wereld. <lacht> Over anderhalf jaar loopt mijn abonnement af, dan wil ik graag over kunnen stappen. Oh ja, voor mij is dat nu. Oké. Okay. <laughs> nou, ik ben nu, omdat ik dus, want ik heb dus nu een sim ik ben gewoon... Uh, ik heb ook geen nieuwe telefoon gekocht. Nee. Want ja, weliswaar betaal je in je abonnement dan mee met zo'n... Ja. Maar ja. Nou, well, ik zou zelfs wel... Over twee jaar zou ik me niks verbazen als ik dan gewoon geen telefoonnummer meer heb. Ik vind telefoonnummers, dat zijn achterhaalde dingen. Die zijn heel onhandig. Ja. Oh, dat wilde ik inderdaad vertellen, want het is ook een achterhaald medium, hè? Wist je, dat, wist je hoe slecht je klinkt over een telefoon? En hoe goed je kan ja. klinken met dat microfoontje in ja. je iPhone? Oh. Maar het is ook de, dat je gaat een nummer gaat intoetsen. Nou ja, dat heeft hij dan voor je... Onthouden, maar ja. dat het, het, het een nummer is. Dat het niet gewoon aan een persoon zit gebonden. Ja, email adres. Of aan een object, ja. zoals een, tele, een fysieke telefoon. Nee, het zit aan een, een of ander nummer. Ja. What the fuck. Wat je uit je hoofd moet leren. Wat ik, weet je, ik zeg het altijd op een bepaalde manier: 06. Huh, huh, huh, huh, huh, huh. Ja, ja, precies. En als mensen het, het dan liedje. gaan herhalen, dan zeggen ze het op een andere manier en dan weet ik niet of het goed is. Ja, precies. Ja, want je, het liedje is anders. Ja. <laughs> En het is heel onhandig, terwijl dingen als. Uh, nou ja, je hebt bijvoorbeeld dingen als Skype natuurlijk, wat iedereen wel kent. Het is gewoon aan een account verbonden en aan een naam verbonden. En je kan zien of iemand de telefoon gaat opnemen. Ja precies. Wauw, dat is, dat is prachtig. En, het, uh, en uh, het, is, het was een goede dienst. Ze zijn nu wel die interface totaal aan het vernachelen. Ja, dat is knap, hè? Godzidori, ja. wat krijgt Microsoft er toch voor elkaar? Ja. Alles moet erin! Ongelooflijk. Ah jongens. En uh, ik zit dus in het wereldje van uh, podcasters en mensen die via Skype op afstand uh, met elkaar praten en dat opnemen, interviews afnemen, et cetera. En dat, uh, dat werkt heel vaak niet meer, no. dus heel vaak vallen ze eruit. Of eh, communiceert het niet meer lekker met camera's of met, eh, met hd-camera's. Dat, dat kunnen ze aan, maar dan crushen ze gelijk het geluid. Ja, het product is echt heel erg achteruit gegaan. Ja. Over, eh, ja. Daar is nog heel veel mogelijk over, voornamelijk dat. Ik begrijp ook niet dat dat stagneert. Ja, dat is ook wat typisch, omdat Apple is toch met een concurrerend product gekomen. Google heeft iets met, online video, met dat soort videocommunicatie. Ja. Ja. In zo'n Google Plus zitten dus je zou toch denken dat daar ja dat gaat allemaal en met Java's op, en met flesjes en dat soort dingen en dat uh, is lang niet zo betrouwbaar als dat uh, als je dat zou willen het uh, Skype principe dus dat peer-to-peer -peer aspect dat ja. is echt uh, dat is een kracht ja ja, ja, ja. en uh, maar ja hoe wordt het uh, Hier is ze, hier ze, gaan zijn, zitten. Het, ze ja. zijn het ze zijn een beetje aan het uh, vanagelen ja. jammer ja nou goed we zijn er weer. Yes. Fijn dat jullie er weer waren. Tot de volgende keer. Doei. Doei.